101 jongste wandelaars die lopen onder de vlag van het V-team. Waarbij de V staat voor vrede, vrijheid, vriendschap. Ja, iedereen is nu een beetje met elkaar aan het kletsen en het begint een beetje vriendschap begint er te ontstaan. En het wordt echt een team, er komt er echt een band tussen. Wij praten veel te veel over kinderen en veel te weinig met kinderen. En dat wordt ook de boodschap... Deze vierdaagse, luister naar al deze verhalen die deze kinderen te vertellen hebben. Mama, maak eens een foto.